Iets vertellen over hoe je bij een practicum eh, werkt met een brander. Voordat het budget begint, heb je altijd veiligheidsregels en eisen. Een van die dingen is dat je altijd een lapjas aan moet. Naast de lapjas heb je altijd een labbril op. Heb je zelf een grote bril, zoals ik, hoef je een lapjebril niet op. Dames met lang haar en heren, deze moet je dan in je haar doen. Je haren moeten goed vastzitten. Bij een praktijk met een gasbrander is dat je altijd een stap naar achter kunt zetten voor je veiligheid, zodat je altijd gaat staan. Dus nooit, nooit zitten bij een praktijk met een gasbrander. Een gasbrander bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is de gasslang. Hier komt het gas vanuit de energiezuil naar de gasbrander toe. Dit mag je nooit zelf aansluiten en doet je docent altijd. Vervolgens kom je aan bij de gasregelknop. De gasregelknop kun je mee aan- en uitzetten. De luchtschijf zit daarboven en die bepaalt wat voor soort vlam je krijgt. De schoorsteen, pas op, die wordt warm. Dat zit boven de luchtschijf. De energiezuil heeft drie soorten aansluitingen. Water, elektra en gas. Deze drie mag je niet zomaar bedienen zonder de toestemming van je docent. De docent zal de gaslang aansluiten op de energiezuil. Dit mag je zelf dus niet doen. We gaan de gasbrander nu aanmaken. Voordat je hem aanmaakt, moet je op bepaalde dingen letten. Is de luchtring dicht, is de gasregelknop dicht. Check altijd of dat ook zo is. Nou, in dit geval is dat zo. Dan zet ik het gas aan op de energieknop. Als het goed is hoor je geen gas lopen en ruik je nog geen gas. Je pakt nu de lucifers. Je steekt zo meteen de lucifer aan en die hou je boven de schorsteen. Niet eerst het gas laten lopen en dan pas de vlam erbij, want dan krijg je een steekvlam. Maar we doen het eerst omhoog houden en dan pas het gas open. Houd het vlammetje erboven en draai de gasregelknop open. Zo maak je een brander. Dit is de pauzevlam. Dit is een onvolledige verbranding en je ziet duidelijk een gele oranje kleur. Draai je aan de luchtschijf, dan zul je zien dat de vlam verandert. Hij wordt nu blauw en de verbranding is volledig. Dit is de vlam die we altijd gebruiken bij het verwarmen bij practica. Pas op, hij is heel warm. Draai je verder door. Aan de luchtschijf. Je hoort het misschien al. Dat noemen we de blauwe ruizende vlam. Dit is ook een volledige verbranding. Alleen vele malen warmer. Die gaan we niet gebruiken bij Nasdaq. Omdat die te warm is. Pas op. We zijn nog niks te doen met de brander. En daarom moet die altijd in de pauzestand staan. Ik zal hem nu snel terug. Ik heb jullie alles verteld over de brander. Maar nog geniet over hoe je hem uitzet. Dat gaan we nu doen. Hoe zet je hem uit? Niet aan de gasbrander zelf, maar door het gas uit te draaien op de energiezuin. Dan wacht je 10 seconden. Je ziet dat de brand weggaat en dan ben je klaar. Maar pas op de brand is wel nog warm, en hij is uit.